Oh Blackjack, jij mag deze, dan is die andere van Joyce. Kijk eens Blackjack, oh Annabel, hey Annabel, je hebt nog een loof in je mond. Hey Roosje, hey Roosje, oh maar je hebt ook roffies oog. Zal ik hem schoonmaken Roosje, kom eens. Ja het ziet er beter uit, ik voel het aan mijn vinger. Kom maar George, kom maar George. Hé hey Joyce, kom maar George. Kom maar jos. Kom maar thuis. Kom maar thuis. Kom maar thuis. Kom maar Joyce. Oh Kijk eens Joyce. Kijk eens, Joyce. Kom oh maar Oh, Blackjack, rustig, blackjack! Zet naar dus? Hé, hey, ik ga weer terug. Hé, hey, Roosje, hé, hey, Roosje, hé, hey, Roosje. Goed zo, Roosje, hoor dan wel.